Het <laughs> draait ook mooi. Nee, joh. Nee, nee, nee, nee. Komt mensen! Jazeker. He? Nee, Heerlijkste masker, hè? Ach, oh, ja. Je hebt een beetje een koude hand, nu, Heb je te koud? Nee toch? sint dat. heeft het nooit koud. Nee hoor nee. Ik heb het altijd warm als ik in Spanje ben hè. Ja. Ik wil eens even kijken hoor. Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Wat voor skelet? ook het Ja. Dan gauw waarheid hè. Ja. Waarheid. Ja. Dat moet je wel Ja, dat niet niet kunnen, maar ze trouwen in de je straat. U voelt zich bedropt, gefokt, genaaid, genomen. Wij eten de Laat ja, We gaan de klaaglijk uit! We de klaaglijk uit! We gaan oude klaaglijk Even een applausje voor die betaalde spurgitie. met de muziek mee voor een AC. <lacht> niet helemaal met de muziek mee. Is eigenlijk een burgemeester dan ja, Die mist u ook, mis ook hè? He? Ja, ja. Hij heeft ja, jullie denk ook. ik uitgenodigd, of niet? Ja, heb ik nog niet gezien. ja ze zijn goed vermomd, denk ik, hè, deze keer. Ik denk het ook, misschien wel het hele college, dus niet alleen die burgemeester. U mist meer dan alleen de burgemeester. Ja. Wij gaan hem ook missen. Ja. Uh, wij bedoelen, Briele gaat hem missen, hè? <lacht> Uh, ik heb voor de rest geen oordeel. Ik ben compleet neutraal zoals altijd. Dat begrijpt u wel. Uh, daarom ook is er een groep uitgesloten, en niet van deelname, maar wel van het prijswinnen. En die hebben wel weer de grootste mond, hoor ik. Ja. Maar ik, ik, ik zal nog wel even het varkensje zal nog wel even wassen. 2022. Maskerade. We zijn weer blij dat we het kunnen doen. Niet waar, mensen? na de corona. Uh, ik zie hier een groep die hadden een, dat was nummer 15. Die zijn hier aanwezig ook. 15. Oh, ik hoor een heel, heel klagelijk. Het was ook een klaagbox. Een klaagbox. Meneer S. En mevrouw, goed uitgebeeld staat hier zo. Nummer 12 is Moeder Aarde. Zorg goed voor mij. Actueel. Staat hier. En goed uitgebeeld. Moeder Aarde. Geweldig. Uh, er is een groep partizanen, zijn die ook aanwezig, de, de partizanen, ja, oh, dat zijn de partizanen. Die hebben het over de energietransitie, uh, ze hebben even geen energie meer, ze hebben even geen energie meer. Maar het is goed uitgebeeld dat hier, en actueel. Zeker actueel, energie is actueel. Nummer 17, uh, de tekst was, na 450 jaar verliest Alva nu echt zijn bril. Heel origineel gevonden. Ja. De gleuf. Ja. Niet in de gleuf kijken stond er. Nou is dat uh, altijd niet echt uh, netjes om in de gleuf te kijken. Uh, dus je, maar het is wel creatief gevonden, zei de jury. Ik lees dus alleen het juryrapport maar voor, ik heb zelf geen mening. Ja. Nummer 13, de Brielse huiskamer. Het, het thema was eenzaam. En dat, ja, dat, is heel, dat, is, dat is verschrikkelijk als mensen eenzaam zijn. Eh, als je samen bent, is het altijd leuker en is het altijd beter. En dat zie je hier nu ook op het plein. We staan met z'n allen hier en we, we wachten gewoon met kloppend hart op Pakjesavond. Maar we staan toch maar even hier om te kijken wie er nu met maskerade weer gewonnen heeft. Dus de Pielse huiskamer ook genoemd. Eh, nummer 14, een houten skelet. Oh, het ging over het houten skelet. Ja, ja. Heel actueel, heel actueel. Ja, Zat er ook wel een klein beetje in, hè, dat die dingen erbij zouden zitten, ja. Mooi protest dat hier. Uh, dan de groep, uh, uh, uh, uh, uh, er stond iets op karton. Historie blijft bewaard. Historie blijft bewaard. Wie was dat? Oh, nou, u heeft, u heeft de karton al weggedaan. Oh, daar staat het. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. De krasse knarren. Wie zijn de krasse knarren? En met de grootste krasse knarren die staat hier u toe te spreken. <lacht> uh, maar ook die, uh, die zijn langsgekomen. Ja. Heeft u al een applaus voor de krasse knarren gegeven? Ja. Ja. En dan tenslotte, ja, die moet ik dan toch even noemen, de groep kanonnen aan de fuiten. Ja, dat zijn de mensen die al een jaartje of twaalf achter elkaar gewonnen hebben. Toen hij, is er wat protest opgeklonken, ook een van de protesten die opgeklonken is. En die zeiden van, uh, die gasten die moeten maar niet meer meedoen. Die moeten maar niet meer meedoen. Maar dat laten ze zich niet zeggen, burgemeester. Dat laten, dat laten ze zich niet zeggen. Dus ze hebben meegedaan, maar buiten mededinging. En dat is heel sportief. Volgend jaar weer wel, uh, heren? Ja, Ja, en, en niet buiten mededinging? Nee, ik ben aan hoor. Oké. Okay. Nou, na deze op, uh, reeks van, uh, van mensen die ik opgenoemd heb, en groepen die ik opgenoemd heb, komt nu het, uh, het uh, grote moment. Welke groep heeft er nu gewonnen? In 2022. Uh, en dat is de groep. Ik laat, het niet, ik laat u niet langer in spanning. Het is de groep Partizanen met energietransitie. Het is een bekend hoertje. Het is een bekend hoertje bekende schoenen, vond ik. Ook bekende. Zijn wel hele mooie schoenen. Dure schoenen ook, hè? Ja, een burgemeester waardig zou ik het nemen. Heeft u er nog iets herkende? Nou ja, en ook, ook wel kennis van lokale politiek en alles en wat er allemaal gebeurt. Het is heel uh, opvallend. Heel opvallend. Ja, ik denk, ik denk het ook. Het, het, het, het lijkt ook wel weer doorgestoken kaart, maar is het niet, hè beste mensen. Het is nooit doorgestoken kaart. Maar ik zou graag een vertegenwoordiger van de groep partisanen naar voren willen. Burgemeester, wil, burgemeester van Hellevoet-Sluis, wilt u even mijn staf vasthouden? En burgemeester van Westvoorne, wilt u even mijn briefje? Ja, en even controleren gelijk of het allemaal goed gedaan is. Volgens mij wel. Ja, klopt het? Mag ik dan een vertegenwoordiger van de groep partisanen hebben? Nou, ik, uh, ik heb geen hand over om u een hand te geven. Uh, maar u hartelijk gefeliciteerd met de, met de winst van deze vuilbegeerde trofee. Ja, het een, het, het een, gouden masker. Eén probleem zit Eén klaar. Geen Ja, Eén probleem, want wij hebben ook buiten gezegd buiten mededinging mee te doen. Want we hebben geen plaats meer voor die Font-Lupke-prijs. Nee, dat, ja, dat, uh, ja. dus u wilde buiten mededinging doen? Buiten mededinging. Dat is de jury ontgaan, denk ik. Dat denk ik ook. Dat, dat is alleen maar een teken dat u het ja, u toch wel uit, uit, uit, uitspringt. Uit, uh, uit ja, alle de deelnemers. Uh, wij uh, uh, gaan nadenken over een hele mooie plek voor de Vond We hebben nog een mooi museum en nog van alles om hem neer te zetten, denk ik. Nou, ik, Hij is u gegund. Wilt u hem van mij overnemen? Als het... Dank u wel. Vielen <Gülüyor> Dank.